Moerad Clarifying Cleansing Cream is een uh, cleanser die uh, een hele rijke uh, en cremige reiniging is voor de normale tot vette huid met acne of puistjes. Hij is ook speciaal ontwikkeld voor de huid die last heeft van acne of puistjes, maar droog of trekkerig aanvoelt na het reinigen. Uh, de extracten uh, zoals uh, sesamzaad en uh, vruchten kalmeren de huid. En helpen ook de vette glans te voorkomen. Een mix van hyaluronzuur, aminozuren, boost door een natuurlijke hydraterende stoffen in de huid, zodat ze deze ook echt vocht vasthouden.